Hoe vaak hoort u in die organisatie? Zo, nog een paar wijzigingen en dan kan ik de juiste informatie gaan versturen. Oh, wacht, dit is helemaal niet de goede versie. Oh, dit is het document wat ik zocht. Toch? Hoop ik, denk ik. Waar zijn nou weer mijn laatste wijzigingen gebleven? Met de juiste informatievoorziening hebben de daarvoor aangewezen personen toegang tot de voor hen bestemde informatie. Ook is deze informatie altijd actueel, gedigitaliseerd en daardoor eenvoudig terug te vinden. Omdat er gewerkt wordt met één centraal informatiepunt, hoeven medewerkers dus niet in meerdere systemen te zoeken. Dit bevordert het delen van kennis en informatie en daarmee de onderlinge samenwerking in je organisatie. Niet alleen bespaart het veel tijd en geld, maar dat zorgt ook voor tevreden collega's, klanten en partners dankzij een fijne werkrelatie.